Peter, je bereidt je voor op de wedstrijd in de kleedkamer. Je gaat het veld op. Iedereen enorm de focus erop. En na twee minuten gebeurt er uh, ja, iets uh, vreselijks. Nou ja, vreselijks. Uh, je hebt de hele wedstrijd nog om, uh, om dat recht te trekken. Hè. Dus, uh, je kunt hem maar beter dan in, de, in de eerste minuut tegenkrijgen dan in de negentigste, uh, dat zeg ik altijd. Uh, dus uh, nou ja, op zich verandert er ook niks aan het strijdplan. Uh, alleen ja, het zal even slikken, dat mag duidelijk zijn. Uh, ja, maar het leek net alsof ze er helemaal geen last van hadden en gewoon hun, uh, hun ding weer uh, gingen doen. Kortom, uh, veel balbezit, maar weinig effectiviteit in de eerste helft. Ja, nou ja, dat uh, zij uh, vonden het wel best. Of nou ja, wij dwingen ze uh, dat we zelf veel in balbezit zijn op hun helft spelen. Uh, dat hebben we redelijk goed gedaan. Uh, ja, in de eerste 45 minuten konden ze nog wel steeds de, de gaten redelijk dichtlopen. Alhoewel we met name over de rechterkant toch wel, wel steeds Quincy vrij hadden. Of Benjamin als hij aan de rechterkant speelde. Las aan de binnenkant veel vrij was. Uh, dus op zich hebben we dat redelijk goed gedaan. En alle gevaar, als we, als we elkaar al vrij speelden, gebeurde met name in de as of aan de rechterkant. En links gebeurde niet zo heel veel uh, de eerste helft. Uh, dat klopt wel. Uh, ja, precies. En uh, dat tweede doelpunt: uh, organisatiefoutje? of... Ja. ja, kijk, de eerste doelpunten uh, hadden indraaiende vrije bal. Ik denk dat uh, Tariq uh, wellicht iets te laat start. Uh, die zou misschien kunnen blokken, maar dat blijft gevaarlijk. Zo'n aanvaller kan, die heeft initiatief zeg maar, he, die stad, en jij moet erop reageren. Als verdedigende partij, nou ja, als die ballen dan uh, hard voorlangers komen dan en, en aangetikt worden, zit hij erin. En dat gebeurde. Uh, raak ze hem niet aan, heb je kans dat hij bij de tweede paal binnenvalt. Uh, ja, die tweede goal was korte corner. Uh, ja, hij valt bij de tweede paal. En volgens mij moet uh, Vink Luiven daar uh, handelen. En die moet gewoon de bal aanvallen. Dus, uh, ja. Maar goed, en, en dan sta je dus met 2-0 achter uh, in de rust. En dan, uh, en dan zie ik opeens een herboren, uh, ja, eigenlijk nog beter, uh, DVS. Ik, ik vond zelfs de tweede helft DVS, uh, ik, heb, ik heb ze weinig zo goed zien spelen. Het zijn meer goede wedstrijden geweest, uh, ik moet zeggen, we hebben ook wel echt heel in de rust aangegeven, zaten er zaten toch redelijk verslagen bij. Uh, maar ja, er zijn uh, meer wonderen gebeurd en uh, ja, ik vond ons oppermachtig. Ik zeg, nou, volgens mij gaan we de tweede helft nog meer balbezit krijgen, uh, nou, gemeente wisselen, uh, dus, uh, Stef erin en uh, Nassim erin. Uh, ja, en eigenlijk zijn we 45 minuten lang de, de baas geweest voor wat dat betekende. Dus er was veel bal bezit wat we de eerste helft ook al hadden. Maar ook wel redelijk veel bij de goal van hun geweest rond de 16 schietkansen. Niet echt hele grote kansen, goede 2-1. Mooi moment ook, gelijk naar rust. Zeiden we ook, we moeten zorgen dat we de eerste fase gelijk een goal maken uh, en dat gebeurde. Uh, ja, het was eigenlijk wachten op 2-2. En dan valt die, uh, die 3-1 erin. Uh, ja, moet je er weer twee overbruggen? Uh, Waar er zelfs zoiets maak je hier uh, de 2-2, dan. Uh heb je, dan ga je toch met een goed gevoel weg. Hè, want dan uh, kom je terug van een 2-0 achterstand. Een redelijk goed veldspel. Uh, en ga, zit je toch met elkaar met een redelijk voldaan gevoel in de kleedkamer. Uh, en dat hadden we nu niet. Ik had echt het gevoel van, uh, ja, wat is er overkomen vandaag. Uh. Ja. Want uh, ja, het is echt, echt doodzonde. Want uh, zelfs bij die 3-1 uh, dacht ik nog, nou, het komt, het komt toch nog uh, goed. Want er zat intensiteit in ja. in de wedstrijd. Uh, veel beweging. Uh, strakke ballen naar elkaar. Echt... Uh, ja. Ja, ja, ik heb echt, echt genoten van de tweede helft, ja, Peter. Ja, nee, wij ook wel. Uh, gevoelsmatig uh, zit je heel erg tegen tege die achterstand aan te hikken. Maar neem niet weg als je nog eens een keer terugkijkt, inderdaad, dat we een uh, redelijk veldspel hebben laten uh, zien. Uh, ja, en zij eigenlijk uh, toeschouwen waren. En, uh, wat je dan wel vaak ziet is dat je misschien geslacht wordt in een counter, maar zelfs dat niet... Uh, en maar over het spel, veldspel, uh, of wat het veldspel betreft in die tweede helft, ik denk dat dat naar de wedstrijd van zaterdag toe toch wel lekker is. Ja, maar ja, ik vind eigenlijk al dat we vorig jaar, uh, dat zijn in, dus hebben ingezet zeg maar, het veldspel, uh, waar eigenlijk vorig jaar alle wedstrijden de bal hadden. Uh, ja, en dat zie je eigenlijk dit, dit jaar ook, we, we krijgen steeds de bal, of tenminste, we zijn alle wedstrijden in staat om, om veel aan de bal te zijn. Uh, Waarbij we eigenlijk op bijna alle wedstrijden ook wel een redelijk veldspel uh, uh, op de mat leggen. Neem niet weg dat ja, het nog steeds hartstikke het makkelijkste is om te organiseren met z'n allen achter de bal. Wat de tegenstanders allemaal doen en op eigen helft wachten, uh, ja, dat is makkelijk te organiseren. Hè. Dat heb je tegen ons gezien, tegen Eindhoven, toen hebben wij dat ook gedaan. En dan kun je, dan kun je, uh, ja, dat kun je goed organiseren zeg maar. Uh, en, uh, daar, daar voetballen we wel steeds tegen en dat is, uh, dat is niet makkelijk. Ja. Uh, mooi uh, was het ook, vond ik, dat er een enorme drive achter het spel van uh, Stef Nijland zat. Ja, nou, om er nou een bijzonder eentje uit te halen. Ik vind dat we al, al weken, eigenlijk alle wedstrijden, er is geen wedstrijd waarin we uh, mensen hebben kunnen betrappen op dat ze hun best niet deden. Uh, dus eigenlijk alle wedstrijden wel, uh, ja, en ook Stef, veel goed in. Ik vond Nassim goed invallen. En uh, nou, er waren er wel meer die, uh, die een primieniveau niveau haalden. Ja, goed om te zien, hè, want daar, uh, dat is wel prachtig, hè, natuurlijk dat uh, dat soort jongens erbij zijn, er weer bij zijn. Dat uh, ja, betekent gewoon dat, uh, dat het niveau uh, weer, weer toeneemt zeg maar, op de trainingen, maar ook uh, ja, dat je weer een niveau kunt brengen uh, wat je op de bank hebt. Uh, het, heeft het, het heeft het groepsgevoel niet aangetast uh, zaterdag? Ja, weet niet. Je weet nooit wat zo, zoiets doet natuurlijk. Uh, we waren best wel teleurgesteld. Maar meer een beetje ongeloof van wat er ze ons overkomen, weet je wel. Dat je zoveel aan de bal bent, zo eigenlijk dominant aan je tegenstander. Uh, ze hadden natuurlijk twee weken lang niet kunnen trainen. Twee, uh, twee keer niet kunnen spelen. Uh, ja, dat kon je ook echt wel zien bij hun. Uh, ja, daarom is het jammer dat we die wedstrijd niet naar ons toe hebben kunnen trekken. Dus en wat dat doet met, met de groep, uh, zullen we deze week weer zien. Uh, ja. Ja, zaterdag op naar uh, Barendrecht. Barendrecht. Ik denk dat die wat meer uh, aan het spel gaan deelnemen dan uh, Stedoco. Ik hoop het. Hè, maar ook heen. hun geld natuurlijk. Uh, volgens mij is het een derde wedstrijd al uh, die eruit uh, lag dit weekend. Hè. Dus uh, ja, ook maar eens zien hoe zij uh, weer naar zo'n wedstrijd toe leven. En hoe ze erop staan. Uh, hè. Dus uh, ja, grote onbekenden. Gaan okay. het zien. Veel succes met de voorbereiding. Dankjewel man.